kun je dan buiten dienst gaan en het normale uh, of de Mieke pas echt Hallo mensen leuk je te kijken naar deze nieuwe video mijn naam is GTA5 LSPDUVA en morgen en vandaag eens niet met Wim, eens met een andere, maar wel met de Miku. En uh, ja, super vet ding. Uh, de Miku zelf is gemaakt op topmods. De skin is dan gemaakt door uh, onder andere. Ambulance 601 respond to a for unconscious person uh, op GTA 5 mods. Ja, het is een beetje een fictieve skin, het is natuurlijk ook een fictieve skin. Uh, hij is ook onder andere dan gemaakt voor de RPR, uh, voor in de clan, de skin dan. Uh, dus vandaar dat er meteen al alles is omgeskind. Of ja omgeskind, Ja, naar Rotterdam. Dus uh, eigenlijk zou het meer een route. Ambulance 61 uh, respond reageert op vehicle accident. Um, At San Andreas uh, Texas City. in Code White uh, Yellow. Ik kan. U hebt Zuid, bijvoorbeeld, dan lijkt wel op mijn wegen. Uh, de meldingen komen binnen, maar ik ga niet alles aannemen, want de MiQ doet eigenlijk alleen uh, eigenlijk alleen B-ritten en dan met spoedoverplaatsingen. Maar dat leek me een beetje saai als ik kom van de ene ziekenhuis naar en andere ziekenhuis ga rijden. Dus pakken wat B-ritten vanuit, uh, vanuit, vanuit de vanuit uh, de meldingen. Daar komen ook codes blue of codes white ofzo. Dit is in ieder geval de binnenkant. Oh. ja, ga lekker. De binnenkant. Dat was dus de eerste video in 2019. Ik heb nog helemaal niet gemeld. A strawberry nou, we moeten natuurlijk dicht doen. Uh, you are in code dicht red. En ik eh... Uh, ja, voor mij is het officieel nog geen 2019, maar als jullie kijken natuurlijk wel. Dus uh, ik kan nog niet zeggen of ik al mijn handen nog heb. Ik hoop in ieder geval jullie wel, en ik hoop dat als deze video lang aankomt dat ik ze ook nog heb. Ik ben helemaal niet van vuurwerk, dus het moet helemaal goed komen. Ik natuurlijk ook een luchthoren. Die gaan jullie straks horen, want ik heb een super uh, super gave... Uh, uh, Ambulance 61 respond to uh, a for an ja. abdominal Wie trauma je dat? En, uh, at Boulevard Del Perro, Rockford Hills. Choose car You of are well. in code Y yellow. Uh, transport of a patient. Ambulance 61 respond to a for a transport uh, of a patient God, at Carson no, Way, Rockford Hills. You ja. are in code Ik heb W white ingesteld tot alle sirenes uh, tot elk voertuig echt zijn eigen sirene kan. En dat houdt dus ook in tot de brandweerauto gewoon een lucht te horen kan. Terwijl de ambulance dan gewoon een ambulance sirene kan. Dus dan hoef je nog... Ik, ik deed er altijd omruilen. Maar dat hoeft dus vanaf nu niet meer. Oh, nou, het is om de hoek. Dit is geloof ik wel bij het ziekenhuis. Dus dat is wel ideaal. Dus dan gaan we van het ziekenhuis naar huis, denk ik. En dat is dan wel jammer. Uh, past hier niet in. Oei. <laughs> uh, het is eigenlijk eerder van ziekenhuis naar ziekenhuis wat ik al zei meestal is de rit naar het ziekenhuis wel zonder spoed en vanaf het ziekenhuis richting locatie met spoed um. <klui> nu is het natuurlijk heel raar als ik iemand naar huis breng met spoed zullen we het wel gewoon doen ja we doen het wel pakken hier even snel oranje mee officieel rood sorry En we zullen straks nog even een, uh, er staat een, een geplande B-rit uh, en die moet van het ziekenhuis hier naar het ziekenhuis in Sandy Shores dus het gaat helemaal goed komen. Dus die gaan we straks ook nog rijden want die hadden we al uh, gepland staan. Oftewel een echte spoedoverplaatsing wel zonder slachtoffer maar ja, we kunnen hier even mee bezig blijven dan kan ik ze dan even langs, sorry. Nou officieel ligt hij natuurlijk op een intensive care bed, dat je maar even weet. Het is dus echt een, een super groot bed <coughs> met uh, heel veel uh, apparatuur eraan en zo. Ga nou, instappen of ga je weer uitstappen? Zo. Ja. Oh ja, ik moet hem naar een ander. Ja, ik moet hem naar ziekenhuis. Dat is wel super tof. Dan gaan we deze rit te doen. Deze spoed overplaatsen. Ja, dat is van ziekenhuis naar ziekenhuis, dat is wel leuk. En dat was dus de luchthoren. En die kun je inzetten wanneer je wilt. Vooral door het druk het kruispunt en als het druk is in het verkeer. Ik durf niet te zeggen hoe het bij het edit te klinkt of ik het niet meer te verstaan ben door de horen, Want er is wel een verschil tussen de twee sirenes. En officieel zou je de normale sirene onder de luchthoren moeten horen. Deze sirene zou je samen met de luchthoren moeten horen. En dat heb ik ook ingesteld. En dat zou, hoe ik alle sirenes installeren heb ik dat ook gedaan. Maar je hoort hem gewoon echt niet. Dus of hij is gewoon echt te luchtroven, geworden. is te hard voor deze sirene en je hoort hem niet. Of hij gaat ergens zoiets iets fout. Maar daar heb ik dus wel aan. Luister. Nou, ik hoor hem niet. En dat was ons eerste transport. Ritje. en is dat wel uit helemaal goed top dan gaan we nu uh, even kijken of we ambulance 61 respond to a for a transport of a patient even kijken of we hier Carcer een uh, way rockford nee, hill terug zo te zien you are in code w, white ik dacht misschien kunnen we vanaf hier uh, ook nog een ritje krijgen in ieder geval deze rit zou met wat meer haast moeten krijgen we door van de meldkamer. Dus deze moeten we ook met spoed ophalen. En nu kun je wel scheuren met dat ding. super vet de mickey. Alleen de voorkant hier is misschien een beetje raar. Uh, dit, dit tussenstuk. Zo. Nou ja, of de overgang van de voorkant naar de achterkant. En dat komt misschien wel doordat het dak daar recht omhoog, zo schuin oploopt. En in, in uh, de hier in Nederland heeft dat niet, Meen ik. Ik heb er heel een blok voor gedaan, beseft dus ik. Net tegen mijn mukje aan. Zonde. Sla in! sla in! Zelfde rit, weet je te zien? Uh, even kijken. Nee, ik denk misschien kun je via hier uh, uh, politie escort vragen en zo. maar dat kan helaas niet doen we deze rit nog een keer dan gaan we kijken of we nog wat anders uh, kunnen doen want dit is precies dezelfde rit dus dat is ook saai ja we kunnen misschien wel trouwens een andere route pakken dan maak je het nog wat leuker Ja, hier via rechts Gaan we via de... gaan we via de snelweg. snel uit de wad uit want scherp bokje en die worden niet achterin alle kanten worden opgegooid normaal gaat er natuurlijk ook nog een team van het ziekenhuis mee Dit is eigenlijk een, een, een mickey wordt meestal bemand door maar één chauffeur de ambulanceverpleegkundige heeft hier geen taak in en in Amsterdam heb je de, echt een dienst waar je alleen maar chauffeur bent soms. dus niet dan je beroep je bent niet alleen maar chauffeur dan ben je dat samen met uh, ambulancechauffeur en hier in Limburg meen ik dat je gewoon um, alleen maar uh, of dat je wordt opgepiept dan om met de, de mietje dan nog een beer te doen dus als normale ambu kun je dan buiten dienst gaan en normale of de Mietje pad maar um, dat zal ook zijn omdat Amsterdam veel groter is hier is een mietje niet heel vaak uh, inzetbaar. We gaan eens kijken. Uh, of hier nog iets anders hebben. Ambulance 61 respond to a for a vomiting patient with fever. At Imagination CT, the best CT. canals. You are in code G Green. We're in code G Groen dan. Ah, that's pretty van a dog of. Hell, I'm going to go and uh, yeah. verzorgen of what? Hey. Oké, maar mee. We hebben normaal gesloten op de Moni toch? We hebben hier onderweg. Uh, bij ons. Of ja, dan kunnen we onderweg uh, een bewaakte rit zoals uh, elke Miku rit wel is. gaan we nu naar het ziekenhuis normaal doe je dus niet uh, iemand thuis ophalen met de micu, het komt niet vaak voor, het komt wel eens voor dat ik uh, een, een B-rit van het, want hier in uh, Limburg voor de mensen die hier wonen en het ooit eens gehoord een hebben zijn de ambu ambulance meldingen niet meer te zien via internet maar via uh, de micu meldingen zijn soms wel nog te zien en dus, Soms zie je ook een bezit gewoon op een huislocatie. En ja, dan moet je dus echt denken aan extreem dikke mensen of zo. Uh, va, soms. Het is nu onderweg naar het ziekenhuis. Zo en we zijn aangekomen bij dit ziekenhuis patiënt afgeleverd en, en dan gaan we nu even terug naar de post en dan zullen we zometeen onze uh, geplande penritrol krijgen dus dan zie ik jullie zo in. Zo en we zijn inmiddels bij het ziekenhuis en alles staat al klaar de dokter gaat mee, de slachtoffer gaat mee. We maken alles klaar voor vertrek er even inzetten en we moeten naar het ziekenhuis hier zo. en die ligt ergens hier als ik er eenmaal ben dan vind ik hem zo, dus uh, komt goed. Dokter, stap vooral in. Ik ga een beetje rijden en staat hij vanzelf verder. Ik moet altijd even een plek zoeken om... Uh, hey, in te stappen oh, ah. Zo, top, daar gaan we nou ik ga je nu rijden Stil bij bestaan. weg lange weg rechtdoor beginnen. gaan niet veel harder als dit waarschijnlijk. Ja. Zeker nu de berg op gaan. Ben benieuwd. Maar we gaan wel linkerbaan. Vlaam, linkerbaan blijven rijden. Ik Ik wil het wel wat eh, knallen. Ja, Nee. Tesla's altijd rechts uitwijken, dan moet je maar zoveel mogelijk links gaan rijden. Ik kan vooral heel Tesla. Ik heb er echt in de nou, Ik heb al een vrachtwagen niet voor je aan de kant, maar... O, <coughs> oh, is toch wel. Ik weet niet of die fietser snel voor mij stopte. Ik, ik heb nog nooit eigenlijk een fietser gehad als ik dan een spoed langs had. Dus ik weet niet of die ook stopte in dit jaar of niet. Het waren wielrenners, dus zou je niks verbazen niet stoppen. This city's crazy. Jackass. Oh, you're gonna be sorry. Oh no. He's Oh my god, no. That was sorry. So sorry. Kom, het is normaal man. Sla nog nou echt gewoon dood? Hallo, jullie zijn mijn bodyguards, doe dan iets. Nap hem Ik geloof dat ze hem ook gaan napen. Oh. Dat wilde hij nou doen. I'll get you! Ja als je maar één keer slaapt ik dood hoor. Ja, en ook. Okay. Hey, ik ga jullie bedanken voor het kijken. Ik hoop dat jullie een leuke video vonden, ondanks dat het een beetje geïmproviseerd was. En ik jullie graag op... Ja, maar, ja nee, twee dagen hebben we Bij een nieuwe video's zoals de tijd. Doei! video's zoals tijd. Doei!